Dus die houdt er niet zo van om de slee te gebruiken in de sportschool, maar wel de kruiwagen. Kom je nog? Ja, jij kan het heel ver gaan rennen. Kom op, je kan het! Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik ben de kapper geweest, lekker. Ja. heel leuk. Ik heb hier de kruiwagen. Want we moeten de poep scheppen. Anders komen we allemaal van die vieze, goeren, pieper de piepbeestjes. En dat willen we niet, want we willen graag gezonde en geen. Bobbelige ponies. Dus we zijn lekker aan het poepscheppen. Ik mag leuk met de kruiwagen rond te opleiden, mannen met de poepschep. Dus uh, ja, ik ga weer verder lopen. Het is wel echt een heel eind. Want het voordeel aan een groot terrein is, is dat je veel ruimte hebt. En het nadeel van een groot terrein is, is dat je heel veel moet lopen. En ik heb van die zoetjes in mijn schoenen. En dat doet ouw. Het is vandaag zondag. En ik zit samen met moeders in de auto. En we zijn met de boer om en met de rondjes retour. Kijk, oh, ze liggen zo schattig. Maar we hebben oh ja, we gaan naar Ede toe. Ik heb daar een oefentgroes. Maar rugnummers zijn verplicht. We zijn met drie mensen en hebben twee rugnummers En we hebben één rugnummer. Dus ja, we gaan wel proberen. We hebben hier We hebben. Een stift en we hebben drie veiligheidsspelden. Dan vraag je af, Tessa, wat ga je daarmee doen? Nou, we gaan een rugnummer maken. En we ook nog een plakband achterin liggen. Dus als het dan in de waterbak valt, dat we dat dan nog met plakband omheen doen, dat hij dat nog steeds leeft, zeg maar. En dan gaan we het hiermee vastklippen. Ik hoop dat mijn protector daarna nog leeft. Ja. Uh, yeah. Hallo, hello, I'm here. Nog heel, met de bloempoelie. Ik heb het warm, ik heb het heet, maar uh, ik heb net twee rondjes cross gedaan. Ik heb in totaal uh, twee keer geen want en hem bijna afgevallen. Oeps, dat zagen jullie misschien ook. Ik zat op een gegeven moment op mijn nek. Wat heb je nek? En ik ga mijn beugel kwijt, en toen bijgeversen en toen bam. Wegrennt. Ik vertrouw deze bom niet te veel. Oké, okay, let's go! Praat u maar. Nou, Blondie heeft net natuurlijk de cross gereden. Hard gezweet en het is warm. Het is hoeveel graden. Ah, oh, het deed pijn op mijn 21 graden. Dus lekker in de volle zon. Er staat hier ook niet zo heel veel wind. Maar wat dat betekent. Oh ja, dat is ook Dat we elektrolyten gaan geven. Dat zijn van het zijn elektrolyten van fietafstel. Ik pak even een schaar, dan moet ik het knippen. Dan zit het in een handig zakje, zodat het niet zomaar open gaat. Ik we het zo opschroeven. Een hele goede morgen, middag, avond. Het is avond. Ik ben samen met de blonde pony in de trailer. Ik heb vandaag toetsweek en ik heb al twee toetsen gemaakt, maar het ging niet zo goed. Hallo? Hallo? het Eh uh, Ja, kan, maar ik ben nog heel veel aan het filmen. Wat? Ik ben nog heel veel aan het filmen. Oh, oh sorry. Lacht wel. Uh, daar zou ik niet zo blij mee. Ik ben geen en. Dus ik moet nu goed gaan leren voor de volgende. Ik heb vandaag yoga les. Ontspanningsles, zorgen dat we dat Blondie haar eigen lichaam gaat vinden. Les, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar samen met Astrid. Dus daar zaten we het nu het We gaan nu even oh, opzalen, we gaan nu even opzalen, losrijden en dan is het tijd. Oké, okay, ik ga de achterdeur dingen over doen, mama. Mama als poep schat Wacht. Wacht, wacht Wachten wil niet. Moet je Eerst moet je Wachten. Schat hoor. Ze is ook heel erg verantwoordig. je ook een voetje opzij doen? rol nog hebben, Bonnie. Kom. Tien. Markzij. pony! Ja. <laughs> Knappe, Bonnie. is Bonnie. Tienste. Goedste Je bent braver, Bonnie. Goed gedaan, Bonnie. Knappig, Bonnie. Kom maar. Oeh. En dan gingen we vandaag gingen we yoga les doen, hè? Ja. En dat is wel even lekker misschien, zo na zo'n crossweekend, dat je eigenlijk uh, gewoon eens een keer een training met je paard doet waarbij de focus niet ligt op de prestatie, wat je in de dressuurproef moet laten zien, maar waarbij de training eigenlijk ligt op het losmaken van de spieren. Ja. En je kan natuurlijk ook je paard behandelen, maar je kan ook in het rijden best wel veel bereiken als het gaat om lekker rekken en strekken en die spieren helemaal losmaken hè? en daarbij train je je paard dan ook in balans. Ja. En de oefeningen die we vanavond gaan doen, dat zijn denk ik oefeningen die je misschien nog nooit gehad hebt. Okay. Je mag ook wat dat betreft eigenlijk alles vergeten wat je ooit geleerd hebt. Dus vanavond gaat het ook niet over goed of fout. Het is heel relaxed allemaal. Wat we eerst gaan doen is dat we een aantal dingen gaan onderzoeken als het gaat over de balans van blondie. Dat komt omdat ze die rek over die rug dan gaat voelen. Hè? En die rek op die rug, die willen we eigenlijk wel een beetje uitwerken, zodanig dat ze daar zichzelf steeds meer oprekt. Dus je mag blijven activeren. Zeker als je er mooi die hals recht voor de boeg hebt. Dan mag je zeker blijven activeren. Dan mag je echt wel een beetje een workout van maken. Van kom, dat je er een beetje achter de broek zit. Maar op een gezellige manier. Want het is geen prestatieoefening, maar het is een workout. Dit is goed hoor. Dit wordt heel mooi zo. Zo ja, niet trekken aan rechts, losjes vasthouden, hand naar voren richten, alleen maar vasthouden. En vasthouden in de zin van dat het niet valt, zoals je een envelop vasthoudt. Dit is goed, dit is goed. Voel je hoe ze lekker over de rug heen begint te zakken dan? Ja. Ik bedoel, met de hals begint te zakken, maar dan komt ze lekker stukjes over de rug al. Ja. En dat willen we gewoon helemaal uitbouwen, totdat ze helemaal als een bolletje is. Ja. Hoe vond je het? Oh. Wel gek, ja. maar wel goed. Je ja, grappig hè? Ja. Ja, het, het, weet je, die slingeroefening is niet per se heel makkelijk. Want je weet eigenlijk niet, je hebt hem nog nooit gezien, dus je denkt ja, uh, wat moet ik? Ja. En je paard reageert ook in het begin helemaal nog niet zoals hij eigenlijk moet. Want ja, je vraagt heel veel van zijn eigen vermogen om in balans te komen. Maar uiteindelijk had je er heel mooi. Dat je rechts aanneemt gaat ze naar rechts. En dan neem je links aan en dan gaat ze naar links. En dat je er heel zo mooi zo'n beetje kon slalen om, als het ware. Nou, dan deint die hele schoudergordel, al die spieren die deinen lekker los. Die hals die komt mooi los naar voren. En dat achterbenen kan dan maximaal naar voren toe komen. Ja. En ik zeg het, zo hoef je echt een dressuurproef niet, niet door te rijden. Maar het is wel eens lekker voor je paard om even al die gewrichten, die rug even helemaal lekker zo op te rekken en te doen. En als je dan morgen weer gaat rijden of je geeft morgen bij wijze van spreken een vrije dag en je gaat de dag erna weer rijden. Hè, dan is alles soepel en dan kan je gewoon daar maximaal weer op doortrainen in je dressuuroefening. Ja. Oh nee, zo, zo. Stenenluif, stenenluif. ja, we een waterzak. Misschien kun je vertellen waarom. Voor de paardjes, geef ik al eens, Kijk. dan komt het in deze ton en dan kunnen de paardjes er zo uit drinken. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze week en zie ik jullie heel graag volgende week weer.